Hallo en welkom bij deze video van MBO Media MediaWijs. Vandaag ga ik met jullie mindmappen in MindMeister. Laten we snel kijken. Oké, okay, welkom. We zijn op de website van MindMeister.com aangekomen. En ik heb een account gemaakt. Ik ben ingelogd op dit moment. Dat zien we hierboven. Rechtsbovenin. En een mindmap. Mocht die helemaal uitgewerkt zijn, zou die er zoals we hier zien... Uit kunnen zien. Uh, MindMeister is eigenlijk een, uh, een app die ervoor zorgt, een web app die ervoor zorgt dat je uh, makkelijk mindmaps kunt maken. Uh, een nieuwe mindmap ziet er eigenlijk als volgt uit. Je begint met een leeg vel en dan um, kun je bijvoorbeeld uh, je naam invullen, wat je wilt gaan doen. Bijvoorbeeld we gaan het hebben over uh, houtbewerking. Uh, um, druk je op enter, staat dat ding. Ja, dan heb je dat onderdeel gemaakt en je kunt aan de zijkant dit onderdeel bewerken door bijvoorbeeld een ander kleurtje voor de tekst aan te geven. Of uh, het vakje zelf uh, een ander kleurtje te geven. Of je zegt nou ik wil alles wat hier aan gelinkt is uh, een kaartje geven of niet. Nou, uh, het mooie vind ik hiervan, uh, het werkt vrij snel met uh, de toets toetsenbord. Dus als ik nu op tap druk krijg ik een nieuwe. Uh, een nieuw bubbeltje. Dus als ik nu zeg bijvoorbeeld uh, materiaal uh, weghalen. Uh, dat kan bij houtbewerking. Uh, maar ik klik nog een keer op tab, krijg ik een andere, bijvoorbeeld uh, uh, materiaal toevoegen. Toevoegen. En ik kan materiaal weghalen met bijvoorbeeld met tab uh, zaag of met uh, de bijtel. Het materiaal toevoegen doe ik met lijm. Nou, zo kun je eigenlijk op vrij snelle manier kun je, uh, dingen toevoegen aan je MindMap. Dus tab en enter werkt heel makkelijk. Later kun je deze dingen nog weer verslepen. Je kunt ze een blokje verslepen en dan zie je dat eigenlijk alles automatisch meebeweegt. Um, en zo kun je je hele mindmap vormgeven. Nou, ben je er helemaal tevreden over, dan kun je deze share. Je kunt er een, een plaatje van maken en versturen. Maar je kunt ook um, mensen toevoegen uh, en zeggen, nou reageer hier nou eens op. Want aan de zijkant heb je nog wat dingetjes hierbij. Mensen kunnen zeggen, nou ik vind materiaal weghalen, vind ik een heel mooi uh, onderwerp. Die kunnen erop er op, op klikken. En um, die kunnen daar bijvoorbeeld een, een, een plusje voor geven. Die zeggen, nou, dat vind ik een goed onderdeel. Materiaal toevoegen vind ik een wat minder onderwerp. Dus die doe ik een minuutje naar beneden. En zo krijg je uiteindelijk, als je met meer mensen samenwerkt, een score. Dus je kunt hier ook nog eens scoren. Je kunt ook um, links of dat soort dingen toevoegen. Uh, namelijk of een plaatje. Je kunt een plaatje eraan toevoegen. Maar ook een uh, link naar een bepaalde plek. Uh, zelfs als je op advanced klikt, krijg je... Aan de hand van het term houdbewerking krijg ik links naar Wikipedia bijvoorbeeld. En dan staat hij hierbij. Dus je kunt eigenlijk de hele uh, mindmap helemaal optimaliseren. Nou, prachtige tool zul je zeggen. He, dat uh, vind ik wel. Uh, werkt heel makkelijk. Het grootste nadeel van, um, uh, van Mindmeister is dat je maar drie gratis uh, mindmaps kunt hebben. Dus of je moet uh, nadat je klaar bent hem weggooien en uh, als je dat niet wilt... Uh, dan moet je gaan upgraden. En dan uh, vind ik de prijs, de prijs toch nog best, uh, best pittig. Um, nou, 4,99 euro. Dan heb je eigenlijk al heel veel. Uh, nou, de rest zul je eigenlijk al niet uh, zo snel gebruiken. In ieder geval niet als je gewoon een, uh, geen bedrijf in ieder geval hebt. Dus uh, normaal drie mindmaps. Um, en je kunt gewoon met iedereen samenwerken. En wil je nog wat meer? Dan uh, zul je moeten betalen. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken en uh, graag tot de volgende video.